Oh, er zijn nog wat slingers op het veld. Ja, die worden opgeruimd. Zijn nu buiten het speelveld. Heel goed. Daar was het wachten natuurlijk op. Ik dacht even van, zou die nou last hebben van de gele mist? En de wedstrijd is begonnen. Met aan de bal Sam de Wit. Lange bal. Bekend. Overgenomen. Maarten van Dijk. Nicky van Hilten, Lars Huber. Nee. Omar El Ghazouani. Nu. Lars Huber. Het is een ingooi. Geen uh, eerste hoekschroep. Dit van de zijn wel uit. voorzetten waar uh, Lars van Wetering uh, patent op heeft. Dat hij dat hem erin loopt. Bij de eerste paal. Ja. Lekker, uh, lekker hard strak. Zo, dat is uh, Sam de Wit die daar uh, ja. op een kopbal van Von viel, uh, ja, de go kleinste goed, goed in de weg loopt. <laughs> de kleinste. Nu uh, Sparta Nijkerk uh, veel druk naar voren. Stijn Schipper. Richting Lars van Wetering. Springt. Bal is bij uh, Benjamin Romion Die even naar de andere kant is geswitcht. Komt de eerste kans voor DVS aan. Die gaat net naast. Maar... De grenstreker heeft zijn vlag omhoog gestoken. Uh, was buitenspel. Meter of 25. Komt hij. In de muur. Op tweede instantie. En weer geblokt. Dat schot. Nassine El Blak neemt gewoon keurig die bal aan. Zoekt achteruit. Splijtende paas tussendoor op Sem de Wit. Maar nu is... Uh, de verdediging even niet op orde, maar de, de, de paas van Sparta Nijkerk was niet goed. Lars Klaas Sem de Wit. Stijn Schipper ook mee naar voren. Roemjong met de hoekschop. Maarten van Dijk, nou. oh! Maarten raakt hem verkeerd, Van Dijk. Gaat de verkeerde kant op. Nassim Allablak. Nu gevaar, gevaar in deze aanval. Ja, ja, zeker. Mike Arends gaat die bal geven. is die is dat heel... Randje buitenspel. Gaat de kans aankomen voor Sparta Nijkerk. Ja, en daar scoort Sparta Nijkerk de 0-1. Fantastische paas van Mike Arends. Prachtige paas, Mike Arends. Inderdaad. Op het randje van buitenspel. Scheidsre het grensrechter houdt de vlag naar beneden. Ja, zijn, we er, zijn we er toch weer in getuind? Nou, vlak voor uh, rust... Komt er nog een mogelijkheid voor uh, Sparta ja, Nijkerk uit deze corner. van viel. Zou niet prettig zijn. Uh, Wederom. Lars van Wetering die goed oplet daar. Korte corner nu. Nee. Ja, dat, hij wil die Lars van Wetering daar weg hebben. Want... Ja, ja precies. Maar Lars gaat weer terug. Nu is het achterin. Sem de Wit omhoog. Boom. Mooi verdedigd. Kan uh, Roemion daar wat mee? Nee. Die nummer 2 had te veel voorsprong. Geurtsen. Wederom, bal hoor lange de bal. En wederom naar links. Alles naar links. Voet gegeven, maar deze bal is te scherp voor uh, de nummer 21. Ricardo Fransberg. TVS wil nog even wat in die eerste helft. Via El Gasswani. Krijgt hem niet onder controle. Romeo no, nu Tweede toch. instantie wel. Wie steekt op. Oh, jammer. Jammer, jammer, jammer. Lars van Wetering... Kon daar bijna gevaarlijk worden, maar er zat weer een voetje tussen van ja. Sparta Nijkerk. Ja, in dit geval uh, Jake ja. Wolgarten. En die is nu dan werkelijk begonnen. De tweede helft. Ongewijzigde ploegen. Heb ik het idee. Terwijl we nog steeds muziek hebben. Heeft weer even geduurd. Vond veel. Bal het door. Veldduel daaronder. Sparta Nijkerk. Goed te de witte tussen. Komt die bal? Scherp daar. Stijn. Sch ja, daar is 2-0. De 0-2. Die bal wordt niet weggewerkt. Frans scoort de 0-2 hier. Nou, ik denk in de ja, 71ste minuut. Uit een hoekschop. Bal werd niet goed gewerkt in tweede instantie. Achterin valt die bal achter Daan Huiskamp. En zo wordt het hier 0-2 voor Sparta Nijkerk. In samenwerking met Ali Akla, Janno Westerman. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Op snelheid, Ali Akla. Maarten van Dijk. Nee, weer breed. Ja, Ze verdedigen gewoon goed Sparta. Dit is een goede bal. Prima paas. En ook weer goed verdedigd. Ja, zeker. Dit was in... Uh, Absoluut. De Laat. De Laat. Ja, Wesley De Laat. heeft er heel wat weggehaald. Goed verdedigd. Zo. Met uh, de hoekschop. De zoveelste. Boom. In Dat was een keer. De handen Sem van de, de kipper. Johan Jansen. Westerman. Kijk, goed bezorgd. Jarno. Prachtige paas hoor. Ariakla. Oosterhof, Rolf, Maarten van Dijk. Oh, oh, zie jammer, je. Weer, jammer, jammer, jammer. Weer, weer, weer staat die verdediging goed. Ja. Ja. Ja, ja, per ongeluk, maar ze staan er wel. Ja. En daar het laatste fluitsignaal. Sparta Nijkerk wint de kraker hier uh, van DVS met 0-2. Bedankt voor het kijken en uh, een heel prettig weekend. Stefan de Geiter. Uh, de trainer van uh, DVS 33. Uh, vanmiddag dus de wedstrijd tegen Spartanijkerk. Uh, veel energie erin gestopt, maar weinig effectiviteit denk ik. Ja, eens. Ik ja, kan er niet meer van maken. Uh, geef eens een uh, verslagje van deze wedstrijd. Ja, ik denk uh, dat we het eerste half uur uh, redelijk voor elkaar hebben, verdedigend moet ik zeggen. Ik vond wel dat we als we de bal hadden, vond ik dat we geduldiger moesten zijn aan de bal. Uh, dan maakten we soms keuzes, breedteballen, ballen die we tussen de linies wouden passen, die uh, ja, zo ri risicovol zijn. En dan weet je dat hun daarop uh, zit te en vanuit de omschakeling dan snel met lopers bij de willen gaan komen. Ja, dus we waren heel erg bezig geweest uh, afgelopen week met uh, de restverdediging houden, zorg dat de as goed dicht is. Ja. Je ziet wel, uh, ja, Nicky is bijvoorbeeld, uh, ja, die wil het liefst aanvallend uh, veel meedoen natuurlijk als opkomende back. Ja, die moest wel behouden en gaan spelen eigenlijk vandaag vanwege uh, uh, uh, verdedigers eigenlijk uh, die geblesseerd zijn. Maar dat zijn dus uh, keuzes die je moet maken. En dan zie je wel dat daarin uh, dingen uh, niet helemaal uh, perfect lopen. DVS verliest met uh, 0-2, maar heb je lichtpunten gezien? Ja, ik moet wel zeggen, de jongens zijn wel door blijven gaan. Uh, de hele wedstrijd lang. We hebben op zich wel goede energie gezien. Um, dat is één. Ja, daarnaast uh, aan de bal vind ik dat we het veel beter moeten doen. Uh, maar ook in de discipline. In het volhouden van afspraken nakomen. Uh, die dingen. Dus dat. Um, is er niet te veel steeds gekozen voor, voor de trechter. Waar, waar eigenlijk de Sparta verdediging totaal geen moeite mee had. Nee, uiteindelijk wel. Ik denk dat we... In de eerste helft, BM en Omar, te weinig instellingen hebben kunnen brengen aan de zijkanten. Had ik ook in de rust gezegd, van, we moeten veel meer de zijkanten gaan dienen. Ja, dat kregen we niet. We wouden maar de as in gaan spelen. We speelden of ja, een bal terug. In plaats van dat we een man uh, aan de zijkant inspeelden en we kwamen daarbij met lopers of gewoon onder de bal, dat we dan andere mensen in konden spelen, was daarin, uh, ja maakte, wat ik al zei, van dan maakte we gewoon verkeerde keuzes. in plaats van uh, de as uh, die ze vaak kozen, uh, gewoon iemand makkelijk aan de zijkant inspelen en dan om mensen daar uh, aan de bal te krijgen. Heb je ook nog een uh, excuus, spelers die je uh, mist? Nee, zeker niet. Nee. nee, dat doen trainers tegenwoordig ook niet zo heel erg gauw, maar het is natuurlijk wel een feit dat je heel veel sterkhouders mist. Uh, ja, uiteindelijk mis je spelers. Uh, of het sterkhouders zijn, zijn aan de jongens zelf natuurlijk, om te laten zien dat sterkhouders zijn. Uh, ja, je moet doen met de jongens die er zijn en daar had ik heel veel vertrouwen in eigenlijk vandaag. Alleen, uh, ja, het moet beter. En uh, volgende week uh, tegen Sportlust? Ja, dat klopt. Woede, uh, dan uh, gaan we gewoon weer uh, door uh, op de goede voet. Ja, eens. Ja, tuurlijk. Uh, er uh, ja, is geen weg terug. Je moet door. En uh, daarin gaan we met z'n allen. Ja, zeker. Of je gaat mee of gaat niet mee. De trein in het door. Precies. We wensen je daar hartstikke veel succes mee, uh, Stefan. Ja, dankjewel.